Deze OMOOC staat in het teken van hoe overheden en start-ups samen te werk gaan om oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Voor deze samenwerking is het Start-up in Residence programma ontwikkeld, waarin start-ups ondersteund worden in het realiseren van hun plannen. In dit eerste inzicht wordt uitgelicht waarom het Start-up in Residence programma is opgericht, wat het inhoudt en wat de doelen zijn. Ook kijken we naar de complexe ambities die het programma met zich meebrengt. Je ziet dat maatschappelijke uitdagingen eigenlijk steeds complexer worden. Er spelen heel veel stakeholders mee en uh, daarom zijn we ook op zoek naar creatievere oplossingen. Waarbij we als overheid ook niet alleen de oplossing hebben, maar daar graag een heel ecosysteem bij betrekken. Uh, ons Startup Progressions-programma heeft eigenlijk uh, drie doelen. Het eerste is uh, innovatieve oplossingen aandragen voor maatschappelijke problemen. Uh, en we zijn daarbij echt op zoek naar creatieve oplossingen, dus vanuit een andere invalshoek dan, wat, dan wat waar wij mee zouden komen. Het tweede doel is dat we de overheid ook echt toegankelijker willen maken voor start-ups. Uh, en dat begint eigenlijk al met waar we onze aanbesteding publiceren. Wij uh, publiceren onze aanbesteding niet alleen op Tendernet, maar ook waar start-ups echt zijn. En daarnaast uh, versimpelen we ook uh, onze aanbestedingsprocedure. Uh, het derde doel is uh, om ambtenaren mee te nemen in die Start-up of Working. Je moet zelf ook een beetje als een start-up gaan werken. We proberen dan ook echt, omdat uh, bijvoorbeeld dat kortcyclische werken wat start-ups doen, uh, heel vaak valideren, he, toetsen werkt het echt in de samenleving, doet het iets. Uh, ...om dat ook echt bij te brengen bij onze ambtenaren. Startup in Residence is geïnspireerd op hoe San Francisco, de stad, samenwerkte met ondernemers... ...zo'n zes jaar geleden. Uh, zij wilden zoveel mogelijk entrepreneurs binnenhalen om samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Vervolgens zijn we gaan kijken hoe kunnen wij als stad samenwerken met startups... ...om onze maatschappelijke doelstellingen te halen. En zo is Startup in Residence ontstaan. Startup in Residence is een inkoopprogramma... Maar ook een incubatieprogramma waarbij uh, overheid en start-ups samen toewerken naar een hele goede oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Waarbij ze constant testen, valideren en aanpassen. Het testen en het aanpassen is ontzettend belangrijk omdat je uiteindelijk toe wil werken naar een oplossing die perfect past bij het vraagstuk wat is gesteld. We stellen altijd een open vraag aan de markt en daardoor proberen we ook innovatie in de markt te stimuleren. Een voorbeeld van een vraagstuk kan zijn hoe kunnen we mensen motiveren om meer afval te scheiden. De doelstellingen van het programma toen we het opzetten was echt om het start-up ecosysteem een boost te geven en tegelijkertijd ons inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente toegankelijker te maken voor kleine partijen. Om een goed programma te draaien is het nodig dat er commitment is op de vraagstukken die je stelt aan de start-up-markt. En dit is niet een korte commitment, maar echt een commitment om op lange termijn... ...een samenwerking aan te gaan met de start-up. In de toekomst hopen we natuurlijk dat heel veel mensen op zo'n manier met de markt willen samenwerken... ...en daarnaast dat we het inkoop- en aanbestedingsbeleid toegankelijker kunnen blijven maken voor de kleinere partijen. De aanpak is dat wij de samenwerking met start-ups normaal willen laten zijn. Uh, niet bijzonder, dus niet bijzonder erbovenop, maar gewoon in de reguliere werkprocessen opnemen. En ervoor zorgen dat uh, het werken met start-ups als normaal wordt gezien in onze werkprocessen. Nou, wat heel belangrijk is, is dat je voordat je begint met het scouten van de goede start-ups, dat je ervoor zorgt dat je heel goed weet wat je vraag eigenlijk is. Ik denk dat wij de start-ups de gelegenheid moeten bieden het hoe uh, aan te reiken. En wij moeten ons bepalen tot het waarom. We zijn nu aan het begin van onze nieuwe, uh, nieuwe organiseerfenomeen, dat heet JNV Hub. En Hup, dat bedoelen wij als een rotonde, als een schakelpunt waarin wij vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Dus we willen meerdere keren per jaar gaan starten, we willen grotere trajecten neerzetten, kleinere trajecten, andere challenges gaan uitvoeren. We hebben met Business programma's heel erg veel geleerd. Het is een fantastisch instrument. Het leidt tot nieuwe inzichten, het leidt tot nieuwe werkprocessen, het leidt tot nieuwe kijkwijzen. Dat is zichzelf dan een heel veel winst. Verkmanus leidt ook tot sponsorships in de organisatie, tot draag, draagvlak in de organisatie om anders te werken. En daarmee is anders werken ook een. een ...organisatieontwikkelingsproces geworden. En wat ik heel erg belangrijk vind, je begint niet bij nul, hè? je begint met wat er al is. En dat wat er al is hebben wij denk ik allemaal heel veel te danken aan de gemeente Amsterdam... ...die heel veel tools, formats, procedures, lessons learned... ...aan ons heeft ter beschikking gesteld, zodat wij een vliegende start konden maken. Wij zijn met het Startup residence programma begonnen omdat het voor ons heel erg waardevol is. We zoeken met name innovaties voor onze challenges in onze stad. En we dachten we kunnen wel de normale gang van zaken, dus normale aanbestedingen uitzetten. Maar dan krijg je toch meestal de usual suspects. Dus we hebben besloten, nee, laten we het op een innovatieve manier aanpakken. Laten we nou specifiek start-ups en kleine innovatieve MKB'ers vragen. En dat zijn kleine bedrijven, zijn flexibel. Ze hebben natuurlijk ook een hele interessante manier van werken. Veel meer via die design thinking principe de Lean Startup. Laten we de start-up en een overheid samen rond onze, onze uitdaging werken en dan hebben wij het idee dat we misschien op innovatievere oplossingen komen. Een mooie samenwerking is met de Startup Envision. We hebben een groot aantal uitkingsgerechten in deze stad en wij hadden gevraagd aan startups van nou kom nou met een oplossing met technologie die ons kan helpen om deze uh, groep aan een baan te helpen. Zij hebben software en hardware ontworpen om vooral slechtziende uh, ja, te helpen in deze maatschappij. Ja, er zitten natuurlijk een aantal uitdagingen aan dit programma. Na de pilot heb je toch te maken met je eigen organisatie. Dan moet je een contract uh, ondertekenen, je moet met je andere stakeholders daarbij betrekken en dan wordt het lastig. En dan moet je echt wel als organisatie sterk in je schoenen staan om tot de vervolg te komen. Als je met het Startup Residence programma uh, begint, zorg dat je ook echt betrokkenheid vanuit de hele organisatie hebt. Dat betekent dat je veel tijd in de, in de co-creatie met de start-up steekt, maar ook dat je geld uh, vindt in de organisatie voor het vervolgfase. Zorg daarvoor en dan komt het goed, want eigenlijk de start-up heeft vooral jou nodig om die oplossing uh, te promoten binnen de organisatie. Dus uh, jij kan vooral een verschil maken.